Het instellen van een doorverwijzing binnen cPanel is heel eenvoudig. Uh, open cPanel, klik op omleidingen. Vervolgens selecteer je van welk adres je wilt uh, doorsturen. Uh, standaard zegt hij van alle beschikbare uh, domeinen in je webpakket, Maar je kan ook zeggen dat je voor een bepaald domein uh, de inhoud doorstuurt. Nou, vul hier de website in waarna je wilt doorsturen. En selecteer vervolgens of je met een jokerteken aan de slag wil gaan. Dat betekent dat als ik naar in dit geval wp admin ga en dat wordt doorgestuurd naar pepix.nl, het eigenlijk wordt doorgestuurd naar wp admin Zet ik deze optie uit, dan wordt het standaard doorgestuurd naar pepix.nl, zonder iets na de slash. Ik raad je eigenlijk aan om deze optie in te schakelen, want het doet geen kwaad. Nou, klik je op toevoegen, dan zul je zien dat cpanel de doorverwijzing aanmaakt en dat gaan we even testen. Als ik nu naar dev.dmno.nl ga en ik herlaat de pagina, dan wordt die inderdaad doorgestuurd naar pepix.nl. Ga ik terug naar cPanel, dan kan ik de doorverwijzing ook weer verwijderen door hier op de verwijderknop te klikken. En als ik dat test op dev.dmno.nl, dan zie je dat die inderdaad niet meer wordt doorgestuurd. Nou en zo simpel is het om binnen cPanel dus een doorverwijzing aan te maken.